Instagram. Het sociale netwerk waar iedereen op lijkt te springen dit jaar. Maar hoe zet je Instagram nou in en hoe krijg je meer volgers? Ik deel mijn en eigenlijk ons advies van Frank Watching in deze video. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw tips. Wat zijn jouw ervaringen met Instagram en hoe zet jij Instagram in op een unieke manier? Net als bijvoorbeeld Facebook, Pinterest en Twitter heeft ook Instagram een eigen soort cultuur. Het draait hier heel erg om het delen van shareable foto's en video's dus visuele content en dan vooral artsy, retro, hip en het is eigenlijk handig om een beetje te proeven van die cultuur van die Instagram cultuur voordat je zelf wat op Instagram gaat plaatsen. Wees dus niet een bedrijf dat tegen klanten loopt te praten maar wees vooral heel erg persoonlijk. Die dingen dat staat voorop. Als je dat doet dan heb ik ook nog vijf manieren om meer interactie en meer volgers te krijgen op Instagram. Ten eerste Maak goed gebruik van hashtags. Hashtags zijn namelijk de manier om te zoeken en te vinden op Instagram. Een onderzoek van TrackMe wil laten zien dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid interactie en het aantal hashtags. Dus maak daar slim gebruik van. Populaire hashtags zijn bijvoorbeeld Photo of the Day, TBT of Throwback Thursday en InstaGood. Maar welke hashtags je gebruikt is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor volgers je graag wilt aantrekken. Ik zet een link naar de meest populaire hashtags in de beschrijving van de video. De tweede manier om meer interactie te krijgen is je volgers te betrekken met wat je doet. Instagram draait om foto's. En fotowedstrijden werken dan ook heel erg goed. Als je vooraf een hashtag afspreekt, dan kun je ook de foto's makkelijk terugvinden, zien hoeveel likes een foto heeft en zo ook een winnaar kiezen. Hier een heel leuk voorbeeld. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam heeft bijvoorbeeld uh, met de hashtag IFFR een succesvolle fotowedstrijd gehad, waarbij volgers een festivalposter moesten uitbeelden in een eigen Instagram foto. En daarmee konden dus ze een kortingspas winnen. Een andere manier om je volgers te betrekken is om ze gewoon letterlijk te benoemen. Ik had het net ook al heel kort even aangehaald. Een goed voorbeeld hiervan is het Amerikaanse filtstiftenmerk Sharpie. Volgers met leuke sketches, uiteraard gemaakt met Sharpies, krijgen een eerbenchen. En grote merken als Starbucks hebben heel veel profijt van het regrammen van de foto's van volgers. Zij gebruiken bijvoorbeeld Instagrams van hun volgers in hun eigen Instagram-video's, zodat die volgers de video dan weer delen. En zo gaat het balletje aan het rollen. Ook erg populair op Instagram zijn promoties en kortingsacties. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk om een mooi, goed, catchy plaatje te maken. Topshop had rond de feestdagen bijvoorbeeld regelmatig een gift of the day, waarin ze een van hun producten lieten zien met een promocode in de tekst. En dan is er natuurlijk Instagram video. Daarmee kun je korte videoclipjes opnemen tussen de 3 en 15 seconden lang. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als een wijn. En dan kun je er een filtertje overheen gooien en ook nog een thumbnail kiezen. Nou, video is uitermate geschikt om bijvoorbeeld te laten zien hoe je iets gebruikt. Bijvoorbeeld hoe je deze lekkere latte maakt. Of kies voor een hele korte how-to. Los een probleem op in 15 seconden of een leuke unboxing van een van je producten. Maar ik denk er wel altijd aan dat de kijker wel echt iets moet hebben aan je video, anders wordt het natuurlijk niet bekeken. Dus eh, los het een probleem op of geeft het meer inzicht in de dingen die jij als bedrijf of als merk doet. Dat heb ik ook voor deze video gedaan met een mobieltje, 15 seconden, een korte Instagram video met een behind the scenes look van wat gebeurt er eigenlijk als ik een video schiet voor Frank Watching. Heel simpel, maar dat zijn echt ja, de leuke manieren om je volgers te betrekken bij wat je doet. Dus wees inspirerend, wees persoonlijk, creatief. Maar vooral, wees gewoon leuk om te volgen, want dan krijg je er vanzelf meer volgers bij. Hey, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw tips, jouw ervaringen met Instagram en wat voor jou werkt op Instagram. Laat dus vooral een reactie achter of hier onder in de video. Of natuurlijk in het artikel op frankwatching.com. Heel erg leuk dat je keek. Vergeet ook niet te abonneren want er komt regelmatig een videootje voorbij met veel meer tips over social media en internet tips en tricks. Leuk dat je keek, Dag doeg, doeg! In deze video leg ik uit wat Pinterest precies is, hoe je een profiel begint en dan zul je beter begrijpen waarom het zo ontzettend populair is. Pinterest is een heel visueel online